Ja, een riet, dat heb je heel mooi uh, binnengekregen en prachtig uh, ook uh, op papier gezet. Heel bijzonder. En wat is de vraag van riet, zeg je? Nou, of, of van, goh, waar, waar, waar komt dat vandaan? Want ik heb niet specifiek contact met buitenaardsen en uh, ik, heb toch, uh, ik ben gaan tekenen en ik heb toch allemaal dit soort beelden gemaakt. Wat, ja. wat, hoe, hoe kan dat dat ik dit maak eigenlijk? Ja. Nou ja, ik ben natuurlijk geen weten.